We aangeven we gaan zelf een granola maken. Je moet beginnen met wat amandelen, cashewnoten, 125 gram van elk, 100 gram lijnzaad, 100 gram sesamzaad, havervlokken 125 gram en dan de laatste gepofte spelt, 100 gram we daarvan toevoegen. Eén eetlepel kokosvet, notenpasta, ik weet je dat je Ja, dat is zo, ja. een beetje gelijk pindakaas. Dat gaat zo echt zo die noten smaak nog extra accentueren. En dan als laatste voor de zoete smaak, zo wat honing. Je moet ongeveer twee eetlepels erop spuiten. Roosteren op 150 graden en rekenen een half uur of zo. Hanna na de granola, kent je dit? Ja, ja. Met Jules dadels. Een beetje munt, een handvol frambozen. Je mocht daar ook die blauwe bessen aan toevoegen. Ja. Dat is perfect. Ik ga hier een beetje honing gebruiken gewoon om die zuurte wat door te breken, voilà. Skier van onder. Moest je geen skier willen, kun je kunt ook zeker gewoon niet yoghurt gebruiken. Het is geen probleem. is gewoon omdat Hanne Klaas heeft redelijk wat eiwitten nodig. Niet te veel vetten. Een skier is daar perfect voor. Nee, Hanne, jij moet dat straks volledig opeten. Oké. Okay. In vier minuten. Ik ben anders in 55 seconden. Oh. Terwijl dat jij 400 horden doet. Maar hordes, jij gaat mij hordes laten doen, je bent helemaal maf, jong. Tada. Wat ze? Geniet ervan.